selectiewedstrijd, dus moeders en ik hebben ons ingeschreven. Nee, ik niet. Ik heb me ingeschreven. Ik vind jou Oh nee, mama heeft mij ingeschreven, dus we hebben ons samen ingeschreven. En dan ga ik meedoen aan een selectiewedstrijd. Een dat... selectiewedstrijd, gewoon een, een, een selectie mm, Ik kan meestal, als ik iets niet leuk vind, dan komt dat stoom al na vijf minuten uit mijn oren. Dus dan kunnen we ook meteen zien of het matcht, ja of nee. Uh, matcht het wel matcht het niet. We hebben volgens mij vier verschillende instructies. En ik heb al één keer van Bob uh, les gehad. En dat ging eigenlijk best wel erg goed. En ik. Nou ja, ja. En ook nog één iemand, dat is Jolanda. En dan de achternaam is met B. Ik weet in ieder geval dat zij van JB de fashion is en dat Tess les maar krijgt. Dus die twee ken ik. Alle twee heb ik gestalkt op social media. Heb ik wel iets van kunnen vinden, maar ook niet heel veel. En dus daar ben ik heel erg benieuwd naar van wie ik zo'n kliniek krijg. Ik krijg altijd van al twee personen. Ik ga met twee-personen-kliniek. Ik zou het wel fijn vinden als ik bij mijn oude vertrouwde Bob kan nee, maken. Ik heb één keer van die man. Ja, maar dan ken ik in ieder geval als iemand. Ik laf you Hahaha. <laughs> ik vind het er nou van dat je zo'n mailtje hebt. Volgens mij krijgt iedereen in de L1. Ja, volgens mij krijgt iedereen in de L1 er iets van... Nou, ja, ik vind het... Ik vind het... Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Amazing. Echt niet. Nee, nou ja, ik vind het wel grappig. En ik doe er graag aan mee. En ik kijk hoe ver ik kan komen. Ik weet natuurlijk niet of ik door selectie heen kan en ook echt bij de TTC kom. Maar het is in ieder geval het proberen waard. En zo niet, dan doe ik het met springen proberen. Woehoe. Moeders heeft voor mij een mailtje teruggestuurd. En ik benieuwd naar de reactie daarop. En dan gaan we, als het goed is, 14 mei hebben we dan de. Maar ze geven wel instructie. Uh, maar of dan ook. Ik weet het niet. Ik weet het dus niet. Ik met twee instructeurs vrij. en die ook bepaalde dingen van je. En dan kijken ze ook of jij wel trainbaar bent. Want zo zo'n stondreinigheid ben ik het gewoon wel te dus. Ik ben meestal wel stond eigenwijs. Maar ik kan wel luisteren. Kan ik wel. Niet altijd. Meestal wel. Dus ik ben benieuwd. Het is nu. 21 april. En dan moet ik nog wachten tot 14 april. Dus dat is 9. 14 mei. 14 mei. Dus dat is 9 dagen plus 14 dagen. Dus dat is nog 21, 21 dagen. Dus in deze 21 dagen gaan we hard trainen. Tess, hoe is het?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 Het is middag, maar dat vergeten we even. Het is vandaag zaterdag, net zoals wanneer deze weekvlog online komt. Uh, dit is geen weekvlog, dit is oh, een harde video. Dit is geen weekvlog. Take 2. Ik zit hier lekker in het zonnetje bij heer Jan Stam. zou je denken, hey Tessa, wat doe jij bij heer Jan Stam? Nou, als je de titel hebt bekeken. Ik ga vandaag uh, de selectiedag van de TTC doen voor de klasse L1. En we zijn drie kwartier te vroeg. Ik heb ijsteegdronken en snikker gegeten. Alleen dat mag ik niet meer filmen. Dan worden ze een beetje boos. Dus ik ben vandaag samen met papa. Papa die komt ook een keer mee. Dat is wel gezellig. Wat vind jij ervan papa? Ja, ik vind het vooral warm vandaag. Ik denk dat het een graad tot 30 is. Wind stil hier. 23. Ja, ik vind het ook erg spannend wat er vandaag gaat gebeuren. Vind je het spannend? Ja. Oké. Okay. En moeders is natuurlijk zelfs altijd mijn uh, mental steunen toe ah. Ik vind het al een heel relaxed speelt zo. Ja. We hebben ons net ingeschreven, wij gaan nu nog even naar Blondie toe en dan gaan we uh, opstaan en losrijden. Klaar voor? Ja hoor. De zin in? Ja. Kijk. Oh, heel erg benieuwd. Ik ook. Hey, nou, dus sowieso voordeel, sinds ik hier niet meer iets weg, uh, scheer, kan ik nu gewoon de voorpluk langer maken. Uh, of meer. Dus je hebt nu meer voorpluk. Je wordt vandaag tussen, uh, vanavond tussen 8 en 10 gebeld als je door bent. En anders lees je het morgen op Facebook. Oh. Spannend. We gaan het even leuk voorlezen. Uh, rechtgerichtheid, een goed. Ontspanning, een goed. Regelmatig van de gangen is zeer goed. Dan staat erbij, nog wat meer uh, mag, wat constanter in verbinding. Hand uh, en hand volgen. Werd echt veel beter na, uh, train, na, na training. Verbinding, een uh, voldoende slusje Goed. De ruiter, daar staat niks bij. Houding en zit voldoende Amazon, -te, Amazon -te blijft te veel op. Dan staat er iets dat niemand kan lezen. Er staat VD VDI. Ja. Uh, balans voldoende slash goed. Pony kijken. Oh. Nee, die snap ik niet. Uh... Inwerking slash hulp geven is goed. Spanning slash ontspanning. Oh, hier bij inwerking hulp geven staat uh, na aanwijzingen uh, goed uh, doorgekomen, voldoende slash goed. Uh, voldoende slash goed hoort dan weer bij spanning en ontspanning. Uh, plezier in het werk en samenwerking met de ruimte is goed. En coachbaarheid is zeer goed. Dan staat er uiteindelijk nog bij. Fijne ponding met drie prima gangen. En Marco prima. Uh, werk aan nog wat constantere verbinding. En dan staan er hier halve letters. Omdat het kopiëren een beetje fout ging. Dus hij was zeer, zeer tevreden. Hij was tevreden over me. Hij vond dat ik het goed heb gedaan. Dus daar ben ik wel blij mee. Het was wel een soort andere woe, rijstijl. Dan ik ben uh, gewend. Dus dat was even omschakelen. Maar uiteindelijk is het wel redelijk gelukt. Ze had uiteindelijk wel een goede aanleuning. Het ging wel op een iets andere manier. Wat misschien niet helemaal bij me paste. Maar misschien is het ook wel een goede manier. Dat weet ik op dit moment niet. We kunnen tussen 8 en 10 gebeld worden als ik door ben. En anders zien we morgen op de Facebook. Ouderwets jongens. dan als jullie dit zien. Facebook is nog meer van deze time. Maar... Uh... Dan, gaan we gaan toch ex halen. Oh. Dus we kunnen tussen 8 en 10 gebeld worden. Zowel dan uh, kan ik aankomende woensdagavond als het goed is naar een of andere meeting. En zo niet, dan volgende keer weer beter. Het is inmiddels uh, maandag. En uh, zaterdagavond kon je gebeld worden tussen 8 en 10 als je geselecteerd was. Uh, ik was niet geselecteerd, dat had ik eigenlijk ook wel verwacht, want het klikte niet helemaal tussen mij en uh, degene waarvan ik les had gehad. Um, wel een meisje dat ik kennis doorgegaan, ook bij het springse meisje doorgaan die kennis. Dat vind ik gefeliciteerd naar jullie als jullie dit kijken zo. Gefeliciteerd. Ik het vond het wel een hele lastige dag, omdat, uh, nou ja, ik vond het lastig om op een andere manier te rijden. Dat, ja, ja. Maar volgende keer weer beter. En dan hoop ik dat ik voor het springen mag gaan. Want dat is uiteindelijk waar ik heen wil. Het springen. Woop woop. Ja. Dit was de video voor TTC. En ik wil jullie heel erg bedanken. En tot de volgende keer. Doei doei.